Piratenpartij staat voor een sociale stad met diversiteit, cultuur en identiteit. Een gemeente waar overeenkomsten zichtbaarder zijn dan de verschillen. Onze kracht blijkt uit de mate waarin we elkaar accepteren. We moeten zuinig zijn op onze volksbuurten, onze gemeenschappen, de geschiedenis en de diversiteit van onze stad. Een stad waar cultuur niet langer wordt gezien als een tweedrangs onderwerp, maar de aandacht krijgt die ze verdient. Muziek, beeldende kunst, theater, dat geeft de stad kleur en dat vertelt ons verhaal. Identiteit en diversiteit Utrecht is een diverse gemeente en dat is iets waar we trots op mogen zijn en wat we moeten koesteren. Iedere inwoner in onze gemeente heeft een andere, persoonlijke, genetische, sociale en culturele identiteit en draagt daarmee bij aan de diversiteit van de stad. In dit onderdeel van het programma gaat het over LHBTIQA+, over discriminatie en racisme en over radicalisering en polarisatie. Wat belangrijk is in het gemeentelijk beleid is om bij alle onderwerpen rekening te houden met intersectionaliteit. Dit wordt ook wel het kruispuntdenken genoemd en gaat erover dat discriminatie gebeurt op basis van een veelvoud aan factoren die elkaar kruisen. Iedereen moet zich veilig voelen in onze stad. Hoewel Utrecht al grote stappen heeft gezet in de acceptatie van LHBTIQA+, lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders, interseksuelen, queer, asexual, is er nog een lange weg te gaan. Er bestaat nog steeds in grote mate discriminatie naar deze groep, ook op de arbeidsmarkt. Vooral voor transgenders is het nog moeilijk om een baan te vinden en dit moet snel verbeterd worden. Utrecht is een stad voor iedereen. Laten we er dan ook voor zorgen dat iedereen zich welkom voelt. Om dit te bereiken is het belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd al leren dat iedereen erbij hoort en dat discriminatie en persgedrag niet in onze stad thuishoren. De Utrechtse regenboogagenda moet doorgezet worden om een veilige en inclusieve stad voor iedereen te blijven en misstanden tegen te gaan. Seksuele en genderdiversiteit hoort een portefeuille te worden waar een wethouder verantwoordelijkheid voor neemt. Beleid moet daar regelmatig aan getoetst worden en de adviespunten van COC Midden-Nederland moeten volgens de Piratenpartij worden omgezet in actief beleid en verbetering van beleid. Discriminatie en racisme zijn helaas nog steeds een alledaagst thema in de gemeente Utrecht. De gemeente dient er zorg voor te dragen dat dit zo snel mogelijk een fenomeen is dat we in onze stad niet meer herkennen. Hoewel de gemeente hier via specifieke campagnes een bijdrage aan kan leveren, is dit vooral ook een onderwerp wat meegenomen moet worden in alle beleidsterreinen. Denk hierbij vooral aan onderwijs, stageplekken, huisvesting en diverse wijken. Maar ook een basisinkomen en een goede gezondheidszorg hebben te maken met dit onderwerp. In al deze beleidsterreinen moeten stappen gezet worden, waarbij intersectionaliteit als serieuze factor wordt meegenomen. Utrecht is een inclusieve stad, maar wel een stad met veel mogelijkheden om in een bubbel te leven een fenomeen wat ook online een steeds groter invloed op ons heeft. De basis voor radicalisering begint al jong, omdat het normaal is geworden dat kinderen met een Nederlandse achtergrond alleen jongeren tegenkomen met eenzelfde achtergrond. Hetzelfde geldt voor kinderen met een biculturele achtergrond. Die Piratenpartij wil daarom dat er creatiever nagedacht gaat worden over mogelijkheden om deze segregatie tegen te gaan. Denk bijvoorbeeld aan het stellen van een grens aan de hoogte van de vrijwillige bijdrage voor scholen om in aanmerking te komen voor subsidies. Dit zou het fenomeen van witte en zwarte scholen tegen kunnen gaan, wat helaas veelal synoniem is voor rijk- en arme scholen. Daarnaast moeten we gezamenlijk stimuleren dat er een eind komt aan de witte vlucht. Samen, als ouders van het Utrecht van de toekomst, kunnen we hier wat aan doen. De coronacrisis heeft de polarisatie in de samenleving zichtbaar versterkt, het debat wordt scherper. Voor en tegenstanders van coronamaatregelen, zwarte piet, klimaatwetgeving, lhbtiqa rechten enzovoorts vliegen elkaar online en offline in de haren. De gemeente moet actief aan de slag om deze polarisatie tegen te gaan. Verschillende meningen op specifieke punten is belangrijk in een democratie, maar buiten deze meningsverschillen moeten we nog steeds met elkaar kunnen samenleven. De gemeente kan dit doen door bijeenkomsten te organiseren waar, hoewel verschillen worden erkend, er ook wordt gezocht naar overeenkomsten. Uit het actieplan Utrecht zijn we samen is een mooie verhalenbundel voortgekomen die een inkijk geeft in wat we kunnen doen tegen radicalisering en polarisatie. Het is nu belangrijk dat we deze verhalen gaan omzetten in beleid, samen met de mensen die hun verhaal hebben gedeeld. Sport en cultuur Sport en cultuur verbindt ons allemaal. De U-pas is een geweldig middel om sport en cultuur toegankelijk te maken voor mensen met een laag inkomen. De gemeente Utrecht moet actief blijven streven naar een betaalbaar aanbod. Lokale kunst en cultuur zijn van grote waarde. De Piratenpartij is groot voorstander van aandacht hiervoor in lesplannen op scholen en wil dat Utrechtse scholen aandacht besteden aan Utrechtse monumenten, musea en gemeenschappen. Meer kennis over de lokale geschiedenis en kunst zorgt voor een betere binding met onze stad, verbreedt het wereldbeeld en zorgt voor beter wederzijds begrip. Het is belangrijk dat kinderen worden gestimuleerd om te gaan sporten. Het jeugdfonds is daarbij een middel dat breder onder de aandacht moet worden gebracht. Sport is niet alleen goed voor de fysieke gezondheid, maar ook voor de geestelijke en sociale ontwikkeling. Teamsporten leren kinderen al op jonge leeftijd om samen te werken. Met het oog op de multiculturele samenleving is het daarom ook belangrijk dat kinderen op hun sportvereniging in contact komen met andere culturen. De Piratenpartij ziet het als taak van de gemeente om gemixte sportverenigingen te stimuleren. Ook als het gaat om inclusiviteit van de LHBTIQA gemeenschap in sport kan de gemeente haar steentje bijdragen. Sporten is natuurlijk niet enkel voor kinderen van groot belang. De coronacrisis heeft ons laten zien dat volwassenen en ouderen ook goed zouden doen aan meer beweging. De gemeente kan de samenwerking tussen sportverenigingen en Utrechtse bedrijven stimuleren zodat sportdeals kunnen worden aangeboden. Een fitte werknemer is immers voor iedereen goed. De buurthuizen zijn een belangrijke plek waar mensen elkaar kunnen opzoeken voor een kopje koffie en een praatje. Vaak wordt dit belang onderschat, maar voor een grote groep mensen zijn dit plekken waar zij zich thuis voelen. De gemeentelijke buurthuizen in Utrecht zouden we echter nog beter kunnen inzetten. Zo zouden ze ruimtes beschikbaar kunnen stellen als plekken waar mensen met buurtinitiatieven hun creativiteit en activiteiten kunnen ontplooien. De buurthuizen die zonder subsidie door bewoners in stand worden gehouden, krijgen steun om hetzelfde te kunnen betekenen. Andere publieke ruimtes in de stad moeten door inwoners van Utrecht met aandacht voor veiligheid en leefbaarheid zonder bureaucratische romslop gebruikt kunnen worden voor de ontplooiing van ons Utrecht. Denk aan pop-up concerten en optredens, gespreksgroepen, creatieve makers en andere lokaal-sociaal gedragen niet-commerciële initiatieven. Daar is geen gemeentelijke bemoeienis voor nodig. Als iets niet sociaal gedragen wordt, verliezen initiatieven vanzelf hun bestaansrecht. Muziek en theater zijn zowel belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen als een goede manier van ontspanning voor volwassenen. Door de coronacrisis hebben veel theaters het erg moeilijk. De gemeente Utrecht moet op individueel niveau kijken wat ze kunnen doen om culturele instellingen te ondersteunen. De musea zijn hard geraakt door de coronacrisis. De gemeente moet het belang van musea inzien en deze ondersteunen waar nodig. Niet enkel zodat ze kunnen overleven, maar ook zodat er nieuwe tentoonstellingen kunnen komen. Kunst doet de samenleving leven. Als gemeente moeten we investeren in het behoud van onze bibliotheken. Een bibliotheek is niet alleen een boekenhuis, maar ook een sociale plek waar mensen kunnen komen om te leren, te studeren en zichzelf te ontwikkelen. Bibliotheken kunnen met hun tijd meegaan door het aanbieden van computerlessen. Vragen die echt thuishoren in een bibliotheek zijn hoe zoek ik online naar betrouwbare informatie? Hoe weet ik of een website veilig is? En hoe breek ik uit mijn eigen kennisbubbel? Hoewel straatcultuur vaak op een negatieve manier wordt omschreven, heeft het ook veel moois in zich. Van de wijken waar mensen bij mooi weer hun stoel op straat zetten om contact te maken met de buren, tot de hangjongeren die zich via rap uitdrukken. Het is van waarde. Dit moeten we niet verloren laten gaan in onze drang om alles te reguleren. De gemeente moet straatcultuur waarderen en stimuleren, zodat het nog generaties lang kan ontplooien. Vluchtelingen en integratie Vanaf de eerste dag dat vluchtelingen in Utrecht verblijven... ...moet er gewerkt worden aan integratie. De gemeente is al goed bezig met projecten... ...waarbij vluchtelingen, studenten en ouderen samenwonen. Deze projecten moeten de komende jaren worden uitgebreid. De focus moet niet liggen op de verschillen... ...maar juist op de overeenkomsten tussen mensen. Door met elkaar te praten kunnen we veel van elkaar leren. Vluchtelingen moeten niet afgezonderd worden van de stad maar juist worden opgenomen in de Utrechtse gewoontes en gebruiken. Vluchtelingen en statushouders moeten hulp krijgen met toegang tot bijvoorbeeld het Nederlands zorgstelsel, zeker wanneer Rutte IV de maatregelen doorzet om de rechtspositie van vluchtelingen en statushouders te beperken. Door vluchtelingen in staat te stellen lid te worden van sportverenigingen en aan te vullen op de 50% die door het COA vergoed is, maken we sport en daarmee integratie toegankelijk. LHBTIQA-plus vluchtelingen verdienen specifieke aandacht. Wij zijn trots op onze diversiteit en moeten eraan bijdragen dat deze vluchtelingen zich veilig en erkend voelen bij ons. Daartoe is het nodig om actief de mogelijkheden tot zorg en ondersteuning voor LHBTIQA-plus vluchtelingen te communiceren naar vluchtelingen, waarbij er waar nodig gezorgd moet worden voor tolken met een LHBTIQA-plus achtergrond zodat de afstand tot de zorg en ondersteuning minimaal blijft. Ook hier komt het concept van intersectionaliteit terug. Het is van groot belang om te beseffen dat een coming-out in Kabul heel anders verloopt dan een coming-out in Utrecht. Het is de plicht van de gemeente om vluchtelingen op te vangen. De huisvesting van vluchtelingen in sociale huurwoningen is noodzakelijk, maar wringt ook met het tekort op de huurmarkt aan sociaal reguliere huurwoningen. Daarom wil de Piratenpartij dat de gemeente actief de inzet van woningen in de middenhuur gaat onderzoeken en waar mogelijk inzetten. Dit mag niet gepaard gaan met een ophokplicht, want zonder privacy kan iemand geen mens zijn. Maar bijvoorbeeld voor vluchtelingengezinnen is dit een reële optie. Dit punt hangt nauw samen met het programmapunt dat er meer sociale reguliere huurwoningen moeten komen. Het onbegrip voor huisvesting van vluchtelingen komt deels voort uit het gemeentelijk beleid om de afname van het aanbod aan sociale reguliere woningen niet tegen te gaan. Taal is een centraal onderdeel van de integratie. Elkaar kunnen verstaan en begrijpen is namelijk de eerste stap in een sociale stad. Taallessen moeten al tijdens de procedure beschikbaar zijn voor vluchtelingen en asielzoekers. Dit moet worden gefaciliteerd door een gemeente waarbij vrijwilligers kunnen worden ingezet. Vluchtelingen worden zoveel mogelijk betrokken bij vrijwilligerswerk om de overstap naar betaald werk makkelijker te maken. Daarvoor neemt de gemeente een stimulerende en organiserende rol op zich. Waarbij verenigingen en lokale initiatieven zoveel mogelijk betrokken worden. Dit bevordert de integratie en helpt vluchtelingen sneller zelfredzaam te worden. Lokaal inburgeringsonderwijs speelt een belangrijke rol en het is vanzelfsprekend dat bedrijven die van deze markt profiteren aan strenge kwaliteitseisen worden gehouden. In het kort, intersectionaliteit, kruispuntdenken als vast thema in alle beleidsontwikkeling. Segregatie in het basisonderwijs actief tegengaan. Samen tegen radicalisering en polarisatie. Meer aandacht voor lokale kunst en lokale cultuur op de basisschool. Stimuleren van gemixte sportverenigingen tegen segregatie. Utrecht als cultuur- en museumstad, ook voor Utrechters. Vluchtelingen niet afzonderen, maar ze actief kennis laten maken met lokale gewoontes en gebruiken. Extra aandacht voor kwetsbare positie LHBTIQA plus vluchtelingen. Middenhuur voor opvang geen sociale woningen meer inzetten.